Welkom bij Randstad Jumbo in Bijlen. Ik werk hier bij de Jumbo als jobcoach. We beginnen met de opkomsten. Vervolgens doen wij rondes over de vloer... om te kijken of de verzamelaars tegen dingen aanlopen. Ik verzamel orders. dus Dat houdt in dat ik ze met een elektrische pompkar, zoals dat heet... door het magazijn heen rijd. En vanuit het dock worden de vrachtwagens bevoorraad... die dan weer naar de filialen toe rijden. Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is dat het uh, fysiek is. Je bent gewoon lekker bezig. Ook heel kenmerkend is dat er een hele grote solidariteit is. Als je namelijk eens een keer collie laat vallen, dan kun je gegarandeerd erop afgaan... dat er altijd collega's in de buurt zijn die jou dan komen helpen. Dat vind ik ook heel erg bijzonder aan het orderpikken. Dan is de saamhorigheid en de solidariteit heel groot. Een goede jobcoach vind ik echt, die, die moet gewoon kunnen motiveren. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Een goede orderpikker moet stressbestendig zijn. Uh, uh, ...ruimtelijk inzicht hebben. Je moet uh, 1,65 meter zijn omdat je eigenlijk producten van hoger af moet pakken. Je moet uh, denk ik wel precies zijn. Heel nauwkeurig kunnen verzamelen wat de, wat de supermarkt wil qua bestelling. Je moet fysiek sterk zijn. Af en toe heb je hier zeg maar een wedstrijdje vrachtwagen trekken. Het is vandaag 2,3 graden. Het is, uh, het is aardig koud. Het bedrijf zorgt ervoor dat je echt niks tekort komt in dat opzicht. En als je één keer goed aan het werk bent, dan is die lage temperatuur helemaal geen beletsel meer. Want dan ben je gewoon lekker aan het werk, dan krijg je je lichaamswarmte en dan is het helemaal geen probleem. Werken met Randstad bevalt me uitstekend. Ik mag meer uren maken wanneer ik het wil en ik kan vaak wat minder uren maken wanneer ik het ook wil. Daarvoor werken we met een app. En in die app kun je ook je beschikbaarheid per week opgeven. Dat werkt echt fantastisch. Ik heb een hele fijne contact met Randstad. Bij Randstad kan je zomaar binnenlopen als je problemen hebt. Uh, met alle vragen die je maar hebt. Ik heb laatst een huis moeten kopen. Daar heb ik een heleboel drukte van gehad. Hebben ze echt de tijd ook voor mij genomen. Om mij echt wel meerdere uren daarmee te helpen. Ze denken zeker met je mee. Ze willen ook zeker dat je, dat je op je plek bent en dat je je ontplooit. Contact met Randstad is fantastisch. Ik ga niet anders zeggen. Randstad. Dat, Dat werkt beter.